Uh, we hebben natuurlijk vanochtend al heel veel gehoord. Maar als ik uh, Simone jou mag vragen, wat is jou het meeste bijgebleven? Namelijk ja, ook dat je de, de verantwoordelijkheid bij de ouder ook legt. Dat is ook wel een werkwijze die wij vanuit het Heerlens ook hanteren. Uh, dat je mensen vanuit hun kracht kunt laten bewegen. Uh, als ouder, maar ook als mens. Dus dat vond ik heel erg mooi. Ook de initiatieven van papa-cafés, vadercafés. Dat, dat is mij ook opgevallen, omdat een hele werk ook met moedercafés... Um, dus ja, dat zijn meerdere dingen eigenlijk die ik heb gehoord. Het is een inspirerende ochtend eigenlijk, ja. tot nu toe. Dus je neemt ook wel wat mee terug. Misschien het Papa Café richting uh, Heerlen. Uh, jullie werken samen aan een actiegericht onderzoek. Uh -huh. Waarbij de praktijk en, uh, en uh, het project uh, echt verweven met elkaar zijn. Klopt. Zou je wat meer daarover kunnen vertellen? Hoe, ja. uh, hoe werkt uh, het jong oude project en... Met name aan welke ouders moet ik denken? En ja. Waar komen deze ouders voor bij jullie? Uh -huh. nou, het jonge ouderproject is gericht voor jonge ouders van een leeftijdsgrens tot 27. Het is niet een vaste leeftijdsgrens, maar uh, wij houden dat aan... Um, uh, omdat het belangrijk is, omdat die jonge ouders ook uh, kunnen participeren in de maatschappij. Uh, vaak worden ze aangemeld, ook bijvoorbeeld voor het aanvragen van een uitkering of iets dergelijks. Dus het is belangrijk ook dat we mensen kunnen bewegen naar werk of naar school toe. Uh, daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk dat mensen uh, binnen hun vermogen in staat zijn om zorg te kunnen dragen voor hun kind en de veiligheid van een kind en wij kunnen eigenlijk heel breed inzetten qua hulpverlening. We hebben opvoedondersteuning bijvoorbeeld, mensen kunnen bij ons terecht voor enkelvoudige vragen. Ook meervoudige vragen of complexe vraagstukken. Um, wij, hand, wij hebben hulpverlening beschikbaar, ook bijvoorbeeld voor multiproblematiek, maar ook GGZ. Um, wanneer een ouder niet lekker in zijn of haar vel zit, kunnen zij daar ook ondersteuning bij krijgen. Dus het is eigenlijk heel breed. Elke vraag kan worden opgepakt binnen het jonge ouderproject. Um, qua hulpverlening in ieder geval. Ja. Ja. Dus ik hoor al eigenlijk jullie stellen heel erg. Die ouder natuurlijk centraal, en daar bouwen jullie. De oplossing omheen. Mm -hmm. uh, dus er zijn een, een, ja, een aantal pilaren uh, waar dit echt op berust. Uh, als ik zeg, wat is dan jullie visie? Hoe kan je. Uh dat in drie kenmerken opschrijven. Uh -huh. en we vinden het heel belangrijk dat uh, niet te veel hulpverleners uh, wisselen binnen een gezin. Dat ouders eigenlijk één of twee hulpverleners hebben uh, die voor langere tijd betrokken zijn. Dat, uh, dat is ons streven in ieder geval binnen het uh -huh. jonge ouderproject. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat we op de belevingswereld van de ouder kunnen aansluiten. Uh, dat houdt in dat we de ouder niet alleen maar vanuit een ouderrol zien, maar eigenlijk ook als jonge uh, man of jonge vrouw. Uh, zodat wij eigenlijk ook kijken wat, wat voor hen belangrijk is in dit leven, in hun eigen ontwikkelingsfase ook. Dus dat is ook een visie die wij daarin heel belangrijk vinden. Er zijn meerdere visies die wij belangrijk vinden. Ook bijvoorbeeld het integraal werken met meerdere uh, ketenpartners. Zodat je korte lijnen met elkaar kunt hebben om mensen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in een thuissituatie. Dus het is eigenlijk breed. Zowel uh, op casusniveau, maar eigenlijk ook um, in het integrale werkveld. Dat je, ja, die, dat je elkaar weet te vinden en dat je ook expertise's met elkaar kunt verbinden om de jonge ouders zo goed mogelijk te ondersteunen in hun eigen ontwikkelingsfase en de ontwikkelingsfase van hun kind. Ja. Hoi. En, uh, en Job dat die... Het project bestaat niet nu één of twee jaar, maar bestaat al eigenlijk sinds 2016. Ja, kan je iets over dat uh, verloop vertellen en hoe het zich constant uh, zich heeft uh, ja, doorontwikkeld? Uh, mm -hmm. Hoe jullie dat uh, ja, al lerende steeds uh, verder uitbouwen, maar ook ja, wat jullie ambities daarin zijn? Mm -hmm. ja, we zijn inderdaad gestart in 2016, uh, als een soort pilot eigenlijk, om jonge ouders te ondersteunen. Um, en ook om ze te kunnen laten participeren in de maatschappij om daarbij eigenlijk een brug te zijn omdat je vaak ook ziet dat de maatschappij niet goed is ingericht op uh, de leeftijd als je jong ouder wordt hè, omdat men ook van alles van de ouder verwacht eigenlijk dus we zijn samen gaan zitten met een groep professionals uh, om te kijken van hoe kunnen we deze mensen zo goed mogelijk ondersteunen en we hebben daarbij eigenlijk ook jaarlijks uh, ja, doelen gesteld en die ook weer geëvolueerd met z'n allen en we hebben gezorgd dat we uh, alle expertise's in huis hebben uh, met verschillende achtergronden om deze jonge ouders te ondersteunen. We hebben het eigenlijk in gezamenlijkheid hebben we het project uh, ontwikkeld en daarna zijn we aangesloten bij bijvoorbeeld Kansrijk van start. Uh, dat is een andere actieprogramma binnen Heerlen en op die manier hebben we ook een netwerk opgebouwd. Dus zowel op casusniveau maar ook op uh, mesoniveau helpen wij eigenlijk, uh, bouwen wij aan het project door ja. ook de ketenpartners daarin te betrekken. Ja. En ik hoor jou zeggen van, het is ook uh, eigenlijk misschien niet goed ingericht van uh, als, als, je jong, als je jong ouder wordt, hm. uh, dan lopen ze tegen allerlei dingen aan dat je dus in de keten ook. Uh, kan je daar een praktisch voorbeeld van geven? Ja, ik denk, Emmerijk uh, heeft daar ook onderzoek uh, naar gedaan eerder, uh, bijvoorbeeld naar school, naar nou ja, schooltijden ja. en dergelijke. De hele praktische voorbeelden zijn dat eigenlijk ook. Ja, dat past niet in het ritme als je net een kindje hebt gekregen. Ja. Um, he, vaak hebben de ouders ook nog heel andere interesses, ze willen ook natuurlijk zelf nog jong kunnen zijn en ja, de verwachtingen liggen daar natuurlijk heel anders dan op het moment dat er een kind is. En, uh, wij willen eigenlijk als professionals ook zorgen dat we, die, uh, dat we daar niet aan voorbij gaan, ja. uh, he, dat we ook rekening houden met hun eigen ontwikkelingsfase daarin. Ja. En ja, als je gaat kijken naar wat zijn onze verdere ambities voor de toekomst. Wij willen natuurlijk ook gaan kijken hoe we jonge vaders nog meer kunnen betrekken. Ook voor onderzoek, maar ook voor, uh, voor het jonge ouderproject zelf. Voor hulpverlening natuurlijk. Zodat ze, dat we ook meer preventief kunnen werken in plaats van als het vijf voor twaalf is. Als het al ja. vrij laat is natuurlijk. En uh, we moeten intensief inzetten. Wij willen eigenlijk ook natuurlijk zorgen dat we preventief jonge ouders al kunnen bereiken. En dat willen we ook doen door um, ja, factoren te versterken die bijdragen aan een positieve uh, mentale gezondheid, uh, maar ook aan uh, opvoedvaardigheden. Dus we willen ook meer die positieve gezondheidszorg, die positieve jeugdzorg eigenlijk versterken. Dat is een ambitie voor de komende periode ook. Ja. Dus ik hoor jou zeggen enerzijds wil je preventief al eerder eigenlijk voordat ze vader worden of misschien mm -hmm. in die zwangerschap al actief benaderen en uh, kijken wat je daar kan doen? Ja, dat doen we in principe ook wel al, uh, hè, want we zijn ook al, al preventief daarmee bezig. Maar um, wat je vaak ziet is dat jonge ouders ook aangemeld worden door bijvoorbeeld andere professionals, uh, door hulpverlening die al betrokken is of, of uh, via een huisartsroute binnenkomt. Maar wat je eigenlijk wil is dat deze ouders ook zelf ja. graag de hulp willen ontvangen en dat ze het ook fijn vinden om hulp te krijgen. Um, want we hebben ook wel vaak te maken met mensen die wat zorgmijdend zijn, hebben zelf ook vaak een belast verleden. In die zin dat ze uh, niet positief ten opzichte van hulpverlening staan, omdat ze een eigen rugzak hebben. Um, en ja, het is heel belangrijk daarom dus ook juist dat je meer gaat aansluiten bij de jonge ouderen. En dat is iets waar wij ja, heel hard aan werken eigenlijk ook binnen dit project. Ja. Ja. Uh, en enerzijds hoor ik die motivatie, uh, uh, dus de interne motivatie van de jongeren die uh, op gang moet komen. Daar ga je onder andere onderzoek naar doen, hè, uh, Marijke. Van, uh, kan je ons wat meer uitleggen van uh, wat er speelt eigenlijk bij de, bij de jonge vaders? En, uh, bij de wat jij jonge... bijvoorbeeld tegenhoudt? Of, ja. ja, bij jonge vaders zie je, denken wij net als bij uh, jonge moeders... Uh, uh, soms wel een terughoudendheid uh, naar uh, hulpverleners. Omdat er uh, misschien angst zit uh, van dat mijn kind afgepakt wordt als ik uh, het niet in mijn eentje red. Um, maar ook vanuit professionals um, zien we wel um, dat um, op het moment dat een vader um, niet in beeld is, uh, als, een, als een moeder dat aangeeft, um, dat een professional dan... Um, ...geneigd is om zeker de relatie met de moeder goed op te bouwen. En dan is het lastig als een um, vader waar een moeder misschien een minder goede relatie mee heeft... ...toch ook uh, betrokken moet worden. Want hè, um, hij is de vader van het kind. En um, we hebben vanochtend ook al gehoord... Um, ja, ...het kind heeft recht op, uh, op beide ouders, op vader en uh, op moeder. Um, dus in die, um, ja, die attitude van professionals... Um, ...is het soms lastig uh, die balans te vinden tussen uh, de vertrouwensband blijven behouden met moeder en ook het contact zoeken uh, met vader. Ja, En daarin zit ook een juridisch component hè? Uh, zou je daar wat, wat meer daarover kunnen vertellen wat dat ook een beetje belemmert? Ja, um, um, als uh, vader en moeder um, geen goede relatie hebben, um, dan is het vaak moeder die het gezag over het kind heeft... Um, en dat werkt in het nadeel van de vader. Maar dat juridische gezag, dat zou geen belemmering moeten zijn, vinden wij. Dus we willen gewoon meer aandacht voor vaders. En ongeacht wat de juridische status dan ook is. En daar willen we met ons actieonderzoek op inzetten. Ja, uh, ja, zei, de, uh, ja hoe willen jullie dat gaan doen in jullie actieonderzoek? Hoe zijn jullie van plan om daar wat meer zicht op te krijgen? Ja, we zijn, we zijn eigenlijk al anderhalf jaar aan de slag. Um, en um, het onderzoek sluit aan bij een van de doelen die, uh, die Simone net noemde, die het job zichzelf toch al uh, had gesteld. Um, meer aandacht voor vaders, um, professionalisering en um, een, um, een andere attitude um, voor de um, professionals. En ook het vergroten van het netwerk. En um, we zijn daarin echt samen opgetrokken. Het onderzoeksprojectplan hebben we samen geschreven. En um, we zijn ook met uh, een aantal jonge ouders um, in gesprek daarvoor. Zodat we ook aansluiten bij uh, wat hun behoefte is. Ja. En zodat zij mee kunnen denken met... Um, uh, hetgene dat we uh, willen gaan doen de komende jaren. Ja, dus dit onderzoek sluit heel nauw aan op de praktijk, waarbij vaders, zowel professionals, al eigenlijk vanaf het begin betrokken zijn, moet ik jou zeggen. Ja, ja zonder ja. het bestaande jobnetwerk was er uh, eigenlijk geen uh, goed fundament geweest voor het, uh, voor het onderzoek van nu, denk okay. ik. Ja. Nou, dankjewel. Dan ga ik naar de andere kant, Najet. Uh, jij bent hier vanuit de gemeente Zaanstad, uh, projectleider Kansrijk Start zoals ik al vertelde. In, uh, in Zaanstad zijn jullie ook uh, uh, heel erg goed bezig om het thema vaders uh, op de kaart te zetten. Wat was de aanleiding in Zaanstad daarvoor? Ja, de coalitie die we in 2018 gestart zijn met het sociaal en medisch domein, waarin uh, nou, verschillende coal coalitiepartners zich hebben gecommitteerd aan, uh, daaraan. Uh, in een aantal sessies die we met de coalitie hebben gedaan uh, over uh, kansrijke start heel breed, kwam ook duidelijk naar voren dat coalitiepartners aandacht willen hebben voor mannen en voor jongens. Uh, wat we op dat moment nog niet wisten is hoe we dat het beste kunnen doen. Uh, we zijn ook aanwezig geweest bij een landelijke bijeenkomst vanuit VWS over het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen, waar ervaringsdeskundigen ook het woord kregen. En dat heeft het eigenlijk alleen maar versterkt. Er was een jonge jongen die vertelde, um, tien of geworden, maar eigenlijk gedurende de zwangerschap niet één professional met wie hij te maken had hem vroeg: Hoe gaat het met je? De enige vraag die hij kreeg was: Is de kinderkamer al klaar? En dat, mij persoonlijk greep dat heel erg aan. En ik dacht, jeetje, hier moeten we echt werk van gaan maken in Zaanstad. We hebben met uh, subsidie die we hebben gekregen van uh, Zonneweg, gaan we onderzoek doen, vierjarig onderzoek. Uh, en een van de actielijnen is hoe kunnen we jongens, vaders beter betrekken uh, bij Kansrijke Start. Ja, dus jullie gaan onderzoek doen naar hoe kunnen we ze beter betrekken, uh, de urgentie wordt constant gevoeld dat ze ook eerder en uh, actiever benaderd moeten worden. Uh, dan heb je dat bedacht, je hebt dat onderzoek, je wilt een bepaald beleid uitvoeren. Maar ik kan me ook voorstellen, je moet nog, toch nog een, een beweging op gang brengen. Zowel intern als extern moet je een lobby op gang brengen. Hoe heb je dat gedaan? Kun je daar wat meer over vertellen? Volgens mij is de interne-externe lobby speelt altijd, voor wat mij betreft. Mm -hmm. um, intern gaat het heel erg over inderdaad de urgentie voelen, het draagvakken ervoor krijgen. Ja, en soms zit het gewoon in hele praktische kleine dingen. Succesvieren doen we ook altijd bestuurlijk. We nodigen altijd concerndirecteur uit, de wethouder, iedereen die maar een rol heeft in binnenkansrijke start. Data helpen daar natuurlijk ontzettend bij. We zijn bezig geweest met Nu Niet Zwanger, bijvoorbeeld in Zaanstad, waarbij we een prachtig evaluatieverslag hebben gekregen. Waar zoveel partijen bij betrokken zijn en die het uitvoeren. Dat soort, dat soort dingen helpen enorm. En ook wij hebben een set van ervaringsdeskundigen um, um, vormgegeven bij die, bij die bijeenkomsten, ook bestuurlijk. Uh, en je ziet dat dat wat doet met mensen. Je ziet dat ze, zich aan, nou ja, dat ze er een bepaald beeld bij hebben ja. of misschien vanuit hun professioneel verleden. Um, bestuurders geven ook zelf aan he, of geven ervaringen of voorbeelden. Um. En als, je, uh, kijkt, dat het als je kijkt naar de partners bijvoorbeeld, naar de coalitiepartners, de partners in het veld. Wat zie je dat daar belangrijk voor is? Om ook. Uh, ze voelen vaak de urgentie wel, de betrokkenheid is er, maar om dan ook daadwerkelijk die da uh, ook daarmee aan de slag te gaan. Ja, Wat is dan nodig? Nou, in het begin hebben, was het heel erg zoeken van hoe krijgen we al onze coalitiepartners uh, um, binnen onze coalitie. En dan blijkt het dat het soms gewoon in kleine dingen zit, of tenminste klein. Iets als vakantiegelden. Uh, ja. Veel van onze coalitiepartners werken niet in loondienst, betekent dat als ze deelnemen aan onze sessies of bijeenkomsten of overleggen, dat het hen ook gewoon inkomsten um, uh, vraagt of dat ze dat mislopen. Uh, dus stellen we dat beschikbaar en faciliteren we dat. Uh, dus dit is heel erg randvoorwaardelijk en niet eens op inhoud. Ja. Dus zorg dat die randvoorwaarden belangrij zijn belangrijk zijn, haal de drempels zoveel mogelijk ja. weg voor professionals. Uh, ja. Stel daar gelden voor, bijvoorbeeld voor beschikbaar. Het is een kort onderdeel, we zijn er eigenlijk al door de tijd heen, maar als jullie nog één laatste hartecreet mogen uh, meegeven in de kern, wat is nou het meest belangrijk, wat zou je mee mensen mee willen geven? Sowieso nooit opgeven, <laughs> blijf die urgentie uh, delen. Uh, en valkuil voor mij is dat ik zo in een kansrijke start zit dat ik soms vergeet mensen mee te nemen. Maar dat het juist de kracht is om door te zetten. Juist uh, uh, die integrale samenwerking, ook intern als extern. Wij gaan hiermee door met dit thema en wij hopen jullie ook allemaal.